Welkom allemaal. In deze video gaan we oppervlaktes berekenen onder een normaal kromme met behulp van de grafische rekenmachine. We gaan dus oppervlaktes berekenen onder een normaal kromme. Dus we hebben een normale verdeling. Om de oppervlaktes te berekenen hebben we onder andere nodig het gemiddelde. Het gemiddelde geven we aan met een mu. Daarnaast hebben we de standaardafwijking nodig, de standaardafwijking is sigma. En we hebben nog nodig een linker en een rechtergrens, grens, maar daarover later meer. Zoals al gezegd, we gaan dus oppervlakten berekenen. Een aantal oppervlaktes ken je al. Laten we eens kijken naar die vuistregels die we in een eerdere les hebben gezien. We weten dat als we vanaf het gemiddelde één standaardafwijking naar rechts gaan, dan hebben we daar 34% van de waarnemingen liggen. Gaan we nog een standaardafwijking verder, dan ligt tussen het gemiddelde plus de standaardafwijking... En het gemiddelde plus twee keer de standaardafwijking, daar ligt 13,5% van de waarnemingen. En in het stukje rechts ligt 2,5% van de waarnemingen. Nou, nu kunnen we gebruik maken van het feit dat zo'n normale verdeling symmetrisch is. Dus aan de linkerkant krijgen we precies hetzelfde. En wanneer we nu zeggen dat die oppervlakte onder die normaal kromme gelijk is aan 1, dan komt die 34% over 1 met een oppervlakte van 0,34. Net zo komt dan die 13,5% overeen... met een oppervlakte van 0,135. Dit zijn allemaal oppervlaktes... die precies vallen tussen het gemiddelde... en dan het gemiddelde plus of min... een aantal keer de standaardafwijking. Nu zal het niet heel vaak voorkomen... dat die oppervlaktes precies op die grenzen vallen. Het zal vaker voorkomen dat ze gewoon ergens willekeurig onder die krommen liggen. Daarvoor hebben we een manier om die oppervlakte te berekenen. Dat doen we als volgt. Dus gaan we even bekijken aan de hand van een voorbeeld. We hebben een normaalverdeling. Het gemiddelde is 80. En de standaardafwijking is 7. We zien hier een oppervlakte. De grenzen, de linkergrens, is 75. En de rechtergrens is 90. En we gaan nu die oppervlakte van dat gedeelte berekenen. We hebben een aantal dingen nodig. Zoals in de inleiding ook gezegd, we hebben nodig het gemiddelde, het gemiddelde mu. We hebben nodig de standaardafwijking sigma. Daarnaast hebben we nodig de linkergrens. Dat noemen we gemakshalve maar even L. En we hebben nodig de rechtergrens. En dat noemen we dan R. Om nu deze oppervlakte te berekenen kunnen we gebruik maken van de grafische rekenmachine en daarvoor maken we gebruik van de optie Normal CDF en dan achtereen volgens linkergrens, rechtergrens, het gemiddelde en de standaardafwijking. Let wel, dit is de volgorde die wordt gebruikt wanneer je een Texas Instruments hebt. Heb je een ander soort rekenmachine, kijk dan even in een handleiding wat de volgorde is van de waarde die je moet invullen. We gaan kijken, het gemiddelde, die is gegeven, dat is 80. De standaardafwijking, dat is 7. Ik zie, mijn linkergrens is 75. En mijn rechtergrens heeft een waarde van 90. We pakken de grafische rekenmachine. Via seconds. En vals, komen we in het distribution menu... We gaan daar kiezen voor normal CDF. Dus dat is optie 2. We gaan met de pijltjes naar 2. We drukken op Enter. We zien daar staan lower. Dat is onze linkergrens. En onze linkergrens is 75. We gaan naar upper. Dat is onze rechtergrens. Oftewel 90. Voor mu, het gemiddelde, nemen we 80. Onze standaardafwijking. Dat is 7, en we drukken op enter. We zien het hier nogmaals, en het antwoord: 0,6859 enzovoort. Het antwoord noteer ik als volgt: de oppervlakte is normal cdf en dan 75,90,80,7. En zoals we zojuist hebben gezien, is dit afgerond 0,686. Laten we nog een voorbeeld pakken. We hebben nu een andere oppervlakte en dit is de oppervlakte die rechts ligt van 90. We gaan weer op dezelfde manier te werk, dus we hebben weer nodig het gemiddelde, standaardafwijking, linkergrens en rechtergrens. En we beginnen met het gemiddelde, dat is nog steeds 80. De standaardafwijking is nog steeds 7. Mijn linkergrens, dat is nu 90. Mijn rechtergrens, ja, waar ligt nu die rechter grens? Waar die rechter grens ligt, dat kunnen we niet weten. Dat stukje, dat gaat maar door. Nou, wat we wel kunnen doen, is een waarde pakken, dus een rechtergrens, waarvan we zeker weten dat die heel ver weg ligt. Nou, daarvoor gebruiken we de waarde 10 tot de macht 99. Ik denk dat we het erover eens zijn dat dat wel een groot getal is. En vervolgens gaan we weer gebruik maken van de optie Normal CDF. We pakken onze rekenmachine erbij. Via Seconds gaan we weer naar VARS. We kiezen weer voor optie 2. We zien weer onze keuzes die we moeten maken. De linkergrens is in dit geval 90. Onze rechtergrens is 10 tot de macht 99. Het gemiddelde is nog steeds 80. De standaardafwijking nog steeds 7. Enter en we hebben als antwoord 0,0765 enzovoort. Of afgerond 0,077. En we noteren het antwoord als normal CDF 90,10 tot de macht 99, 80 en 7. En we hebben gezien dat dit afgerond 0,077 is. Gaan we naar het laatste voorbeeld. We hebben nu een oppervlakte die helemaal aan de linkerkant van de normaal kromme ligt. We zien de grens van 75. We volgen hetzelfde stappenplan... Dus we beginnen weer met het gemiddelde, het gemiddelde is nog steeds 80, de standaardafwijking 7, de linkergrens, ja, moet even goed kijken, net aan de rechterkant hebben we gepakt 10 tot de macht 99, aan de linkerkant pakken we min 10 tot de macht 99, dus de linkergrens min 10 tot de macht 99, de rechtergrens lezen we af en dat is 75, nu pakken we onze rekenmachine er weer bij. Via seconds komen we weer bij Vars. We kiezen weer voor 2. We zien onze instellingen van zojuist. De linkergrens is nu min 10 tot de macht 99. Let even goed op welk minnetje je gebruikt. Dus je moet dat minnetje hebben naast de punt. Dus we hebben min 10 tot de macht 99. De rechtergrens is 75. Het gemiddelde nog steeds 80. standaardafwijking afwijking 7. Enter. Nogmaals enter. Nog een keer enter. En we zien afgerond 0,234. En we noteren het antwoord. De oppervlakte is normal CDF. Min 10 tot de macht 99,75,80,7. En we hebben kunnen zien